In deze laatste aflevering van Helden op de werkvloer loop ik mee met Kevin op de afdeling assemblage. En ook de opdrachtgever komt een kijkje nemen. Hey Kevin, hoi, hoi. leuk je te ontmoeten. Ik ga een dagje met je meelopen. Is dat uh, goed voor jou? Ja, natuurlijk. <laughs> hey, en wat doe jij hier? Vertel. Ik werk voor een industria. En wat, wat maak je voor industria? Ik maak verlichtingen voor, uh, voor uh, industria en voor kassenbouw. Oké, okay, dus lichten die in de kassen opgehangen worden. Ja. En hoe vind je dat werk? Nou, leuk. Ja? En wat maakt het leuk? Nou, gewoon een swim met z'n allen. Uh, en okay. ik vind het gewoon, uh, ja, dit past gewoon bij mij en ik vind het gewoon, uh, gewoon dit, uh, met z'n allen vind ik gezellig uh, en dat vind ik gewoon plezier maken en dat vind ik daarvoor. Nou fijn, hartstikke leuk om te horen. Hey, en kan jij mij misschien laten zien hoe dat gaat bij jullie op de afdeling? Ja. Waar het begint, en want dit is volgens mij al uh, inpakken. Ja, nee, dus dat kan ik wel laten zien. Ja, oké, okay. ja, toch? Hier uh, maak ze uh, bodys voor, uh, ik zal het even laten zien, voor, uh, voor het uh, beginstuk, als uh, alles in elkaar moet gemaakt worden. Oké, okay, dus dit is het beginstuk van ja. de lamp? Suske die maakt uh, uh, texels. Ja. En die uh, doet er dan zo'n uh, zo rubbertje overheen uh, om uh, zo uh, dicht te maken. Oké. Okay. Dus ik zie hier elektriciteit in zitten, er gaan bouwtjes en moertjes en dat soort dingen in. Dan gaat het deksel erop ja. en dan is het hier klaar. Ja. En nu gaan we volgens mij naar jouw afdeling. Nee, we gaan eerst oh. nog naar, naar het testen. Oh, het wordt nog getest. Ja. En Kevin, hoe ben jij hier bij uh, Patijnenburg terecht terechtgekomen? Vroeger zat ik bij uh, mijn broerschool uh, en toen moest ik tot mijn 19 op school, op school zitten. En, en bij vier jaar school ben ik hier naar binnen gestroomd. Oké, okay. en um, wat heb je hier allemaal gedaan? Nou, ik ben begonnen bij uh, Werkstroom en daar heb ik uh, een soort metaalwerk gedaan. En daarna ben ik naar uh, verpakken gegaan en dat was alleen mijn inpakwerk. Dus voor de Center Parks, oh ja. Antwerp. En nu uh, werk ik uh, voor Industria. Hey Siska, mag ik jou even storen? Ja, natuurlijk. Ja, ik heb net een rondje gedaan met jouw collega Kevin. Die heeft alles uitgelegd over jullie afdeling. Maar ik ja. ben benieuwd, wat vind je van hem als collega? Ja, ik vind hem als collega is heel collegiaal. Ja? En uh, als je hem wat vraagt, dan, uh, dan uh, helpt hij help je altijd, als die, uh, als die, wel als hij tijd heeft, want soms is het zo druk, dat, dan, dan, lukt dat dan, dan, dan lukt het niet altijd. Nee. Maar over het algemeen is het gewoon uh, ja, een hele behulpzame jongen en uh, fijn, om mee, ah, fijn om mee samen te werken. Ja. Nou, laat maar eens zien inderdaad. Hoe gaat dat met dat verpakken? Doe je eerst de lamp in de soort cotonnen doos. En daar is het voor bescherming voor de, voor de flectoren en voor de lamp zelf. Ja. En dan hou je die dingen zo naar binnen. En dan doe je hem in de doos. Wat komt daaruit? Oh, dat is een, een, een doodsticker. En dat, dat staat alles op uh, waar het waar naartoe gaat. En, uh... Ah ja. Maar dus die is wel belangrijk. Ja. Ferry, kun je me iets vertellen over het uh, mooie Industria? Jazeker. Industria is een OEM bedrijf, dat wil zeggen een armatuurfabrikant. Uh, origineel ontstaan in 1928 ongeveer als een smederij. Uiteindelijk doorgegroeid tot een van de grootste armatuurfabrikanten in Nederland als het gaat om openbare verlichting en tuinbouwverlichting. Juist. Na de overname van Philips is het merk min of meer van de markt afgeraakt. En in 2018 zijn we weer doorgegaan met het nieuwe Industria. En dit is eigenlijk het eerste product wat we nu in productie hebben. En dat is voor de professionele tuinbouw. Dit is een product wat we in eigen beheer hebben ontwikkeld. Wat we exclusief hier twee distributeurs uh, in de markt zetten: PB Techniek en Stolsen. Uh, we laten het hier bij Partijnenburg maken. Uh, de grootste aandacht uh, tijdens de ontwikkeling lag eigenlijk op het een zo simpel mogelijk uh, product maken. Als het gaat om uh, design en het in elkaar zetten. Ja. En uh, we hebben een hele grote nadruk gelegd op uh, de testprocedure, zeg maar. Om ervoor te zorgen dat het product wat de deur uit gaat, 100% getest en geregistreerd staat. Jullie vinden dat heel belangrijk als bedrijf ja. om, om ook uh, mensen bij Partijnen voor dit werk uh, te geven. Um, heb je nog een uh, advies of een tip naar andere bedrijven toe? Uh, ja, zeker wel. Uh, ga er vooral mee do doen. Doe het vooral. Doe het ja. vooral. Uh, ik zie namelijk dat het aantal van dit soort bedrijven best wel soms afneemt. Maar uh, er is absoluut een behoefte en er is, er is absoluut een toegevoegde waarde. Zowel voor, uh, voor ons, naar, uh, naar, de, naar de maatschappij om het zo maar te zeggen, maar uh, ook Partijnenburg naar ons toe. Dus ze leveren gewoon, erg, gewoon ontzettend goed werk. Nou, waarom is het nou zo belangrijk dat we de gezichten achter de mensen van Patijnenburg laten zien? Ja, wij willen graag de kracht van Patijnenburg laten zien. Dat zijn onze mensen. En mensen hebben vaak niet een idee wat ze allemaal kunnen. Zij hebben heel veel talenten en dat laten we hier ook zien in deze serie door het verschillend soort werk wat zij kunnen doen. En uh... Nou, wat ze daarin bereiken en ook zij ontwikkelen zich continu. Dus zij doen telkens ook weer nieuwe dingen. En eigenlijk zijn het reguliere medewerkers. Alleen wij halen hun talenten naar boven en zetten ze in daar waar zij het beste tot hun recht komen. Het was genieten met jou deze twee dagen hier op de afdeling Assemblage. En euh, nou, jij bent echt een held van de werkvloer. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was het, de laatste aflevering van dit mooie programma. Dank jullie wel.